Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over bloedstolling, oftewel hemostase. De drie belangrijke fasen van hemostase zijn vasoconstrictie, waarbij het bloedvat zal vernauwen om het bloedverlies te verminderen, aggregatie, waarbij de bloedplaatjes een prop zullen vormen en coagulatie, waarbij fibrine voor versteviging zorgt. Daarna zal via fibrinolyse het stolsel weer worden opgelost. Maar laten we beginnen met vasoconstrictie. Als we ergens een wond hebben, dan willen we die bloeding zo snel mogelijk stoppen en afdekken. Dus al na een paar seconden nadat je de wond hebt opgelopen, zie je dat de bloedvaten daar samen knijpen. Hierdoor stroomt er minder bloed door het bloedvat en zal je dus minder bloedverlies hebben. Maar ook zal het bloed er langzamer stromen, zodat de rest van de bloedstolling makkelijker een stolsel kan vormen. Dit stolsel wordt gevormd met bloedplaatjes, oftewel de fibrine fibrinedraden, en die dan samen rode bloedcellen vangen, oftewel de erytrocyten. Het activeren van trombocyten en het maken van de fibrine gebeurt los van elkaar. Het activeren van de trombocyten wordt aggregatie genoemd en het maken van fibrine gebeurt bij de coagulatie. Bij aggregatie gebeurt er het volgende. Bij schade aan de vaatwand komt collageen vrij te liggen. De trombocyten binden zich met adhesie aan collageen direct of via het lijmstofje von Willebrandfactor. De von Willebrandfactor zit onder andere in onze endotheelcellen en in de trombocyten zelf. Een gebonden trombocyt zal worden geactiveerd, waardoor hij stoffen gaat uitscheiden die nog meer trombocyten zal activeren, namelijk Tromboxaan A2 ofwel Txa2, en adenosine-difosfaat ADP. Hierdoor krijgen de trombocyten een actieve receptor aan de buitenkant van hun celmembraan, de GP2b3a receptor, waarmee ze aan elkaar, aan de von Willebrandsfactor en aan fibrine kunnen binden, oftewel gaan samenklonteren, wat we aggregatie noemen. Bij coagulatie zal door het vrijliggende collageen de stollingscascade beginnen. Er zijn heel veel verschillende stollingsfactoren en ze hebben allemaal een Romeins cijfer gekregen, in de volgorde waarop ze zijn ontdekt. Deze stollingsfactoren worden dan geactiveerd en in de geactiveerde vorm krijgen ze dan een a erachter van actief. Dus door collageen zal factor 12 naar factor 12a worden omgezet. Deze zet 11 om in 11a, welke dan weer 9 in 9a omzet, waardoor 10 in 10a wordt omgezet. Dit noemen we de intrinsieke keten, die door de beschadigde bloedvaten, oftewel het blootliggende collageen, wordt geactiveerd. Maar ook ander beschadigd weefsel om de bloedvaten heen kan de stollingscascade activeren met onder andere tissue factor, waarmee de extrinsieke keten gaat lopen. Factor 7 wordt omgezet naar 7a, waardoor ook 10 naar 10a wordt omgezet. Factor 10a is heel belangrijk, omdat het protrombine omzet naar de actieve vorm, trombine. En trombine heeft dan weer de belangrijke taak om fibrinogeen om te zetten naar de stof die we uiteindelijk willen hebben, fibrine. Met fibrinedraden kunnen we namelijk het korstje steviger maken. De trombocyten kunnen dan met hun GP2B3A-receptor binden aan fibrine en zo ontstaat het sterke visnet waarmee een stevig korstje gevormd wordt. En zo wordt de bloeding gestopt. Dit stolsel wordt dan een trombus genoemd. Uiteraard hebben we ook een rem op het systeem, want de stoningscascade kan natuurlijk niet na één keer aanzetten je hele leven aan blijven staan. Hiervoor hebben we meerdere remsystemen, waaronder het stofje antitrombine. Deze remt trombine, vandaar de naam. Maar het remt ook andere stollingsfactoren en zorgt zo voor het stoppen van de kettingreactie. Vervolgens hebben we dan nog de stap fibrinolyse, die het bloedstolsel weer oplost. Hierbij wordt fibrine afgebroken tot onder andere d-dimeren. Aggregatie en coagulatie zijn dus heel belangrijk bij wonden om bloeding te laten stoppen, en om vervolgens ook de genezing te kunnen laten plaatsvinden. Maar het kan ook gevaarlijk zijn als het geactiveerd wordt in een andere situatie, zoals bij bloed dat lang op dezelfde plek stilstaat, zoals we nog wel eens zien bij hartritmestoornissen zoals atriumfibrilleren, of als er een wondje aan de binnenkant van een vaatwand ontstaat, zoals kan gebeuren bij atrosclerose. Hierdoor ontstaat dan een trombus aan de binnenkant van een bloedvat, wat daar de bloedstroom kan verhinderen en zo een infarct kan veroorzaken zoals een hartinfarct of een herseninfarct. Om deze situaties te voorkomen kunnen we medicatie geven die anticoagulantia heten, wat letterlijk antistolling betekent. Download nu ook de actieve samenvatting en vul deze in, zo onthoud je deze informatie nog beter. En bekijk daarna de video over anticoagulantia of een van de andere video's over het hart en vaatstelsel. Bedankt voor het kijken!